Lieve ik, het spijt me dat je zo wanhopig hebt geprobeerd om anderen te repareren toen je eigen handen trilden. Het spijt me dat ik je niet genoeg tijd heb gegeven om te genezen dat ik je de wonden van alle anderen heb laten verzorgen... terwijl je zelf bloedt. Het spijt me dat er dagen waren wanneer glimlachen pijn doet... maar jezelf dwingt om te lachen... zodat niemand zich zorgen over jou hoeft te maken. Het spijt me dat je al je tijd en moeite hebt gegeven aan mensen die je niet hetzelfde terug hebben gegeven. Het spijt me dat de nachten waren dat je jezelf in slaap huilde en niemand de moeite nam om te begrijpen waarom. En het spijt me dat ik niet van je heb gehouden zoals je het verdiende om geliefd te worden.